Hallo iedereen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik iets heel leuks doen namelijk een mega unboxing video of ja niet super veel maar er zijn toch weer heel leuke spulletjes aangekomen. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb ingekocht? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Alle ingekochte spullen liggen nu voor mij en ik ga ze één voor één aan jullie laten zien. Dus als eerste heb ik twee van deze heel leuke eh, uh, 24 pakkenbakjes. Kijk hoe schattig. Ik had ze iets groter verwa verwacht, maar ik ben er heel blij mee. Ik zal ze even laten zien. Als ik die open krijg. Dus zo ziet dat bakje eruit. Je kunt die dingen. Wacht. Zo. En dan heb je zo tussenstukjes, die kun je eruit halen. Maar ik ga die zo laten steken. En hier ga ik mijn letterkralen in doen als het stukje er wel zo kijk hoe schattig en zo heb ik er dus twee dan heb ik twee zaksparen kijk even hoeveel het is echt super super veel ik weet zelf niet hoeveel het er zijn maar ik weet wel dat het super super leuk is oh my god ik word er van en dan heb ik twee van deze heel schattige hartjes zo die kleurde hartjes dan zit het hier nog eens in de verpakking. Ik ga dat even open doen. Oh, als ik het open krijg. Oh. En dat is ook. Dan heb ik vier super leuke rollen sieraden koort. En goud in zilver als je kan zien. Echt heel leuk. Ik had eigenlijk alleen nog maar zilver. Maar nu heb ik dus ook goud. Dus is dan mooier om gouden sieraden mee te maken. Want ik deed dat eerst met zilver. Maar ja. Misschien heb ik dit. Dan zie ik hier heel leuke inpakzakjes. Dit zijn bloemetjes en dit zijn hartjes. Echt zo leuk. Uh, en ik heb ook nog stippenzakjes. Dus ik heb er 300 in het totaal voor elk wonder. Oh my god. En een love dit. Ik zie hier marmeren kralen. Een heel streng met marmeren kralen. Daar komen binnenkort allemaal mee online. Dus ik heb zo twee van die dingetjes. Echt heel leuk. Oké, okay, wat heb we dan nog? Dan heb ik hier vier stickerrollen voor mij liggen. En ik denk dat op elke stickerrol 100, uh, 500 stickers zitten. Maar... Ik zal ze even beter aan je laten zien. Zo. Als eerst heb ik tankje stickers, maar die heb ik zelf ook al, dus nu heb ik er meer. Dan nog tankje stickers die ik ook al heb, maar ik had er bijna geen meer. Dus ik heb er nu ook meer ervan. Ik denk wel dat er 500 zijn. Dan heb ik nog tankje stickers, maar iets anders ervan. Die ja, ziet er zo uit. En dan heb ik nog deze tankje voor you je order stickers. Echt kei schattig. Dan heb ik hier een bakje en hier kan je zo je visitekaartjes in doen. Ik vond dat super schattig. Dus ik dacht van, ja, nee, laten we dit meenemen. Of ja, ik bedoel, laten we dit bestellen. Dat dus is een heel schattig bakje en dan kun je hier zo kaartjes in doen. Super schattig. Ik heb eigenlijk, ik heb eigenlijk met het woord super, maar het is zo leuk. Echt helemaal love. En als laatste heb ik elastiek. Want ik had nog niet alle kleuren elastiek. Dus, dan komen er binnenkort heel leuke telefoonkortjes online. Of ja, nog meer leuke telefoonkortjes. En komt ook een uitlegvideo over hoe je, over hoe je telefoonkortjes moet maken. Maar dus hier zit al het elastiek in wat ik besteld heb. Het zijn 12 rollen. Dus als eerst heb ik deze twee kleurtjes. Kijk, schattig. Dan, deze twee, die wil ik iets minder. Roze. en zwart. Lichtblauw. Die kleur is echt heel mooi. En dan nog deze twee kleuren. Dus dan is het alles wat ik besteld heb. En ik zal jullie nu een betere video laten zien. Oké, okay, dus hier is een betere video van wat ik allemaal binnengekregen. Dus hier zijn alle leuke inpakzakjes: zo, zo, zo leuk. Dan dit: het uh, zijn die hartjeskralen. Heel veel parels, maar super veel. En dan die twee bakjes. Kijk, die zijn echt wel best wel klein. Vergeleken met mijn hand. Dan allemaal elastische rollen. Dan dit houdertje. Deze kraaltjes. Echt super leuk. Dit touw. En dan heel veel stickerrollen. Dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!